Wanneer twee neutronensterren samensmelten, maken die zwaartekrachtsgolven Elementen voor leven en technologie. En een zwart gat. Vanaf aarde moeten we, om die explosies te begrijpen, de radio- en lichtflits vinden. Met snelle, zelflerende machines. Dat doen we in Cortex. Daar werken academici en bedrijven samen voor innovatie in wetenschap en samenleving.